Dankjewel Robby, dat is heel goed gedaan. <middels> dan ik zeilen heel erg leuk vind. Ik hou van het water en het zee en dit is heel authentiek. Je kan meedoen, je kan meehelpen. En dat vind ik echt heel leuk om te doen. Doe nog maar twee naar, twee naar bakbord. Twee naar links. Als je mee wilt doen, dan kan dat met alles, alles mag, niks hoeft. Ik heb een tuigje aan, want we gaan zo de mast inklimmen. Dus dit is om ervoor te zorgen dat we de mast niet uitvallen. Want dat is een van de twee regels van het schip. Je mag niet overboord en je mag niet uit de mast vallen. En dat lijkt me eigenlijk best logisch. Het is gewoon hartstikke leuk. Leuk om mee te doen en leuk om alles, alles mee te maken. De reis zelf is eigenlijk al een vakantie op zich en het is uh, nou ja, goed voor het milieu ook. Dus dat is ook nog uh, eigenlijk bij de mooie bijkomstigheid. Want het is de reis zelf het zo leuk. maakt. Ik ben eigenlijk nog enthousiaster dan dat ik al was.